Op veel plekken in de wereld is het onrecht onverdraaglijk. Meisjes die ongelijk worden behandeld en geen kansen krijgen. Moeders en baby's die overlijden bij de bevalling. Kinderen die op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkd. Gezinnen die hun oog zien mislukken. Het kan je soms boos en moedeloos maken. Maar je kunt je ook verzetten tegen onrecht. Wij noemen de mensen die dat doen Changemakers. Mensen die verandering willen. Die in actie komen en opstaan tegen misstanden. Door het gesprek aan te gaan. Door kennis te delen. Zij zijn het die dorp voor dorp de wereld rechtvaardiger maken. VSO traint en ondersteunt deze Changemakers zodat meisjes naar school kunnen en wel kansen krijgen. Zodat moeders niet overlijden en ze hun baby gezond geboren zien worden. Zodat het boeren lukt om wat ze zaaien ook te oogsten. Er zijn meer Changemakers nodig. Steun hen via VSO en verander samen de wereld. SMS Change naar 3669 en doneer eenmalig 5 euro. VSO, Changemakers.